Wees niet te zuinig met je potjes. Dit is een potje wat erop zit, hè? Ik dat jullie weer kijken naar een erup up video. Ik zag dat de video's goed bekeken werden op YouTube. Ik denk, laat ik nog een erup up video maken. Ik eh, heb deze week geen... Oh, ik vergeet hem al. Hallo! Eliza Bol. <laughs> Van de YouTube-filmpjes over een slijg. Binnenkort komt er een nieuwe video online. Hou het in de gaten. Mijn slijgconnect. Elisa maakt het mee. Ik heb deze week heb ik geen uh, uh, nieuwe smaak. Want ik heb nog heel veel leeg. Namelijk, dit is nog steeds mijn favoriet. Dat was toch? De... Een favoriete... Oh my god, het is veranderd. Dit is nu mijn favoriet. Het, het was, dit was mijn favoriet. Maar nu is dit mijn favoriet. En uh, het meest tegenvallen vind ik. Sherry. De Sherry. En bij eentje was het toch dat heel snel de smaken afging. Ja, bij Sherry gaat de het na één flesje de smaak al weg. Dat is heel jammer. En bij watermelon is na twee flesjes de smaak al weg. Dus, de... dus deze is. Je kan hem kopen, maar dan heb je maar één fles om elk potje ja, van deze, Precies. dus ik zou het niet kopen. Um, stel nou, je hebt een air-up fles, hè? je bent helemaal gelukkig, hè? het smaakt lekker, je drinkt veel water, op een gegeven moment wordt dat toch wel minder. Hè? Je drinkt minder water, je gaat toch weer cola drinken, of aanmaken, of, aanmaak, of iets anders, uh, minder gezond. Hè? Hoe, wat kun je nou doen om te zorgen dat je air-up blijft drinken? De eerste tip is, maak de fles goed schoon. De frisse fles, dat smaakt gewoon lekker. Erf kun je van die mooie schoonmaaksetjes bestellen. Ik heb ze nog niet. Dus uh, Erf als jullie meekijken. Schoonmaaksetje deze kant op, graag, dankjewel. En uh, ik maak gewoon een, met, uh, met, met een, uh, een afvalborstel of een sponsje. Maak de binnenkant schoon. Ik spoel het rietje goed door. Ze worden ook niet echt vies, want er zit gewoon water in natuurlijk. Dat is niet, uh, niet heel spannend. Het water, als je hem goed schoonmaakt, dan lijkt het net alsof het water veel frisser is. Ja. Dan is het water ook veel frisser van smaak. Precies. En de tweede tip om goed te blijven drinken met de erup is... Wees niet te zuinig met je potjes. Dit is een potje wat erop zit, hè. Na vier, vijf keer, zet er gewoon een nieuw, vier, vijf flessen, zet er gewoon een nieuw potje op. Dus ga dan nou niet de hele week met zo'n potje rondlopen en oven. Op de lekker veel heel uit. Het smaakt gewoon niet meer. Dan dus na 4-5 flessen, nu een potje erop. En dan smaakt het smaakt hartstikke lekker. Vier. Dus. 4 ja, flessen, 5 flessen. Max. Ja, ja. Hou je heel even watermolloen? Dan wordt het een duur grap. Na 2 flessen, nieuw potje. Hou je even kerst, dan trekt de pot om neem, hè? naar beneden. Na 1. Na fles, een nieuw diewtje. potje. Maar de andere smaken. Deze bijvoorbeeld, of, of de peer, of, of de, de, de zure, die, die is langer. Wij nee, nee. zou ik toch nooit een keer in de video doen, bubbelen met bubbelend water en dan ja. de lime. Ik heb dus iets geen bubbelend water, nee. dus we moeten hier even een kopen. En dan doen we lime erbij. En dan hebben we 7-up. Uh, 7-up, ja. <laughs> ik was even het woord kwijt. Dus dat waren twee tips om meer te willen drinken. En dan hebben we ook nog wat tips waarom je eigenlijk meer water zou moeten drinken. Bijvoorbeeld, als je veel water drinkt, wordt je huid mooier. Doordat er in jouw huid bepaalde gifstoffen zitten, of in je lichaam, kun je huid minder mooi worden. En als je veel water drinkt, dat voert die gifstoffen af. Dan blijf je een mooie huid houden. Heel belangrijk. Het tweede voordeel van veel water drinken is preventie tegen pijn. Omdat, uh, omdat water jouw gewrichten smeert als het ware en uh, afvalstoffen uit je spieren uh, afvoert, uh, is, uh, loop je en beweeg je uh, soepeler en uh, duurt het langer voordat je pijnlijke gewrichten krijgt. Vochtbalans. 60% van je lichaam bestaat uit water. Daarom is het heel belangrijk om het water te uh, om je watervoorraad goed aan te vullen. Eigenlijk net als een vis. Brandstof voor de spieren. In de sportschool ver verbruik je heel veel water. Hè. Je zweet veel. En door water te drinken vul je al je tekorten weer aan in je spieren. En je, je, het water transporteert ook de goede voedingsstoffen voor je spieren naar de spieren toe. En voert de afval weer weg. Afvallen. Uh, als jij veel water drinkt. Dan, behalve dan dat je het lichaam zuivert, zit je ook wat voller. Je maakt zit wat voller, waardoor je minder behoefte hebt aan snoepen of eten. Een glas water helpt je ook om je beter te concentreren. Een glas water kan je helpen je te concentreren en je bent dan frisser. En je bent meer alert. Ja. Yes. En iedereen kent er wel, hè? Ja, de... Iets oudere kijkers zijn die deze leeftijd. Stel je hebt een kater, hè, je hebt te veel biertjes gedronken. En uh, de dag na voel je je dus uh, niet zo lekker als je een kater hebt. En door veel water te drinken, voel je al die afvalstoffen vlug af. En voel je vlug en fit. Dat was oh ja, Dat was 7. En je hebt een minder hoofdpijn. Een boost voor je brein. Je wordt er slimmer van. Je gaat door water drinken ga je uh, helderder door nadenken. En uh, je, je, je cognitieve vermogen gaat met 30% omhoog. Je wordt gewoon uh, slim van water. De nierfunctie. De nieren halen het afval uit je lichaam. En de nieren zijn een beetje de, de, de, de schoonmaakmachines van het lichaam. Maar dat afval, dat moeten ze ook kwijt en daar zorgt water voor. Dus water zorgt ervoor dat het afval via de nieren, vanuit de nieren, uh, verdwijnt. Uit je lichaam? Vermoeidheid. Doordat je uitracht word je echt heel moe. En wat moet je dan nou doen? Water drinken. Ja, nou, heel goed. Dus nog een reden om meer water te drinken. Dus. En dan hebben we voorkeur want dat blijf je drinken. En die heeft een lekkere smaak. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar uh, twee tips en 10 feitjes over water. Dank jullie wel, voor het uh, meehelpen deze keer. Uh, ik heb al jullie verzoek gezien tot uh, op nieuwe smaakjes proberen. Als ik zelf uh, wat, wat verder ben. Want ik zal even kijken. Hij heeft nog heel veel smaakjes. Ik kan het niet laten zien. Kijk, hij heeft deze nog. en peer, en kers, en watermeloen. Waar pak ik en... nog... Uh, Hier drie, en ik heb er nog drie. Hier en ik heb hier nog twee. Dus hij ik heb laatst ook twee zakjes weggegeven aan iemand die die wilde zelf bestellen. Dus als ik hier een beetje doorheen ben, bestel ik nieuwe smaken En dan kijk ik eventjes in de comments uh, wat jullie uh, gevraagd hebben, en dan ga ik die zeker voor jullie proberen. En misschien komt er ook nog wel een video van dat schoonmaakding van Eric. Als er mocht, ik, eh, mocht er een verrassende een of mocht ik zelf kopen, dat, zou ook nu ook, dat is ook niet te lang duurt, <lacht> dan maak ik dadelijk zeker een video van. Iedereen eh, bedankt voor het kijken. Denk aan de duim. abonneren. Ik wil nog voor het einde van dit jaar duizend abonnees hebben. Ik ben op de goede weg, dus eh, met jullie hulp gaat dat zeker lukken. Tot de volgende keer.